Aan de linkerzijde kun je nog uh, dingen aanslinken, die openen dan in de rechterzijde, als u uh, iets uh, uh, aangepakt heeft, download. Ik pak hem op het gebouw, dan zie je dus dat overhoop de laatste mutatie gedaan heeft, en als we dan een historie raadplegen, dan klopt dat ook. Ik heb die standaard aanstaan, hoeft dat niet? Maar ja, het is handig. Even kijken of er nog meer handige dingetjes zijn. Ja, wat wel handig is, deze tools, die moet je even goed bekijken. De lasso tool en de knopentekenen-tool. Je zult op een gegeven moment uh, met de lasso tool, uh, dat is met de letter S. Kun je die, uh, staat dat hier nog bij? Even kijken staat er niet bij. A die staat er wel bij zoals je ziet. Wat doet de A? Als ik deze geselecteerd heb en ik doe A, dan zie je dus dat die vast uh, uh, gaat, uh, gaat zitten aan die noot. Dus uh, ik selecteer die noot en als ik nu hier sta En A-druk, dan gaat hij in één keer de lijn trekken vanuit die noot die geselecteerd is. Als ik de S-toets druk, dan laat hij hem weer los. En dat zijn eigenlijk de lasso en deze twee tools zijn dat. En dat zijn hele makkelijke tools. Oh, de, de S staat hier ook al bij. De lasso tool, eh, de, eh, die kun je dus als je meerdere keren S drukt. Dan zie je dus de cursor veranderen. moet die switch van de ene naar de andere. Dus de lasso tool of de, de loslaten tool. noem het even de loslaten tool. Die object selecteren, verplaatsen, schalen roteren. Maar zo, dat is dus die tool. Maar probeer daar handigheid in te krijgen. Het loslaten van een noot, eh, noem het op. Uh, deze noot, die zit bijvoorbeeld vast. Stel nog ooit, die wil je losmaken. Van matig losmaken, dan zit hier ergens de uh, optie G Van um, glue, wegen losmaken. Dan zit die sneltoets G aanraakt op deze menu uh, selecteer. Dan heb ik deze twee notes heb ik nu losgemaakt, terwijl ze net vast zaten. Uh, en met een doel ga ik terug naar de originele, uh, naar de originele situatie, van, uh, ja, dat ik de handelingen die ik gedaan heb, terugdraai. Ook de, de handelingen die je gedaan hebt, die kun je ergens aanvinken. Opdrachtenlijst zal het zijn, denk ik. Nee, dat is niet opdrachtenlijst, want ik zie niks verschijnen aan de rechterzijde. Die resterezen, de resterezen, de, resterezen, hmm. dus toch de opdrachtenlijst deze button hmm, niet die button nou, deze button open een lijst met alle opdrachten dan zie je dus dat ik uh, diverse dingen gedaan heb en dan kun je opnieuw uitvoeren zodat die Situatie weer in de verblijvende vorm is, wat het merk dat blijkt dat het niet de juiste vorm is. Maar hier kun je dus ongedaan maken uh, en je dat je bij het begin, want hij is nu inverted, uh, dat, weer het, uh, dat je op dit moment geen mutaties verricht hebt. Uh, je kunt ook een uh, verplaatsknop alleen deze bijvoorbeeld uh, opnieuw uit laten voeren en uh, alleen die opnieuw uh, terug te halen. Uh, ongedaan maken, ongedaan maken, ongedaan Nou, hebben we eigenlijk een groot gedeelte van de instellingen van IOSM laten zien. Ik ga nu even de bestanden, ja toch maar even door, uh, openen. Ja, dus als je wat opgeslagen hebt, uh, kun je een OSM bestand, uh, kun je. Downloaden, nou misschien hoef je niet op te slaan omdat je eigenlijk gelijk uploadt als je de change zet klaar hebt. Mm. Je kunt de locatie openen, dat je een url, uh, ja, dat is relevant. Even kijken wat nog belangrijke dingen te zien. Even okay. kijken. Ja, gegevens bijwerken, soms kan het gebruikt worden, maar eigenlijk niet. Het is niet van toepassing, Want het zijn allemaal mogelijkheden die eigenlijk niet ja. die gebruikt worden door bepaalde mensen, maar niet door mij uh, bewerken. Ja, het is kopiëren en plakken en en voorkeuren, daar zijn we al geweest. Weergraven, model, dat willen we niet hebben, een platte model zeg maar. Uh, even uitzetten data die zo gevisualiseerd wordt, nou daar kun je niet meer kijken dus ik kom aan de kant dus geen draadmetall weer geven maar deze kt-stijler ja. uh, weer gaan uh, kijken op een lezen scherm dan kun je, een scherm, kun je dat doen, ik speel nu op een andere scherm dus dat kun je niet zien ok, hoe kun het oplossen Leuk. Tegen mij me even niet zo makkelijk terug, maar F11 doet wandelen en dan krijg je dat weergave. Per modus hebben we aangeschakeld straks. Dus hier is die selectiemodus en lasso modus en de tekenen modus, hier zijn die buttons. Heel interessant, moet je oefenen. Tool e modus gebruik ik niet dus verwijderen gebruiken, niet parallel gebruiken, niet uh, uittrekken. Ja, allemaal dingetjes die niet zo relevant zijn. Node toevoegen. Nou ja, dat kun je ook met A doen. Als je A intoetst, dan krijg je de mouse pointer en dan heb je nu een note toegevoegd zonder tags. Als je alt A doet, dan krijg je de pop-up tag toevoegen. En dan kun je zeggen wat shop is uh, well. uh, ik Zeg maar wat hè? Shop is found. Dan zie je hier dus shop is found verschijnen. De engine, maar ik heb hier nog in beeld dat het niet relevant is. Uh, ik wil deze noot hier niet hebben, dus ik haal de noot weer weg. Okay. Uh, wetenschappen, nou, dat zijn ook allemaal tools die wel interessant kunnen zijn. Stel me voor, ik wil deze, uh, vierkant, dit vierkantelijk rondmaken. Dan kun je dus zeggen: ik wil deze als cirkel maken. En dan zal die van van, je moet wel eerst de knopen selecteren en niet de contouren. En dan kun je maar met de lasso toe doen. Ik ga naar de S-toets indrukken, zodat dus ik de las toer krijg. ga ik eromheen. Fietsen. Dan heb ik alle notes geselecteerd en ik wil niet de, de controle waar ik niet geselecteerd heb, de controtoets in toetsen. Op dat moment de contour van het gebouw, zodat ik alleen de notes geselecteerd heb. En op dit moment ga ik naar de gereedschappen toe en dan zeg ik knopen uitlegnen op cirkel of Oh. En dan zie je dus dat hij een cirkel gemaakt heeft van mijn uh, uh, notes die ik op dat moment geselecteerd had. Leuk want het gebouw houdt in een vierkant, maar de notes zelf, de losse notes, pakt hij in een cirkel, in een halve cirkel in dit geval. teken tekenen visueel door. En dan kun je opnacht selecteren van uh, uh, distribuut uh, dat. Ik hmm. een uitlijn. Oh. oh dat doet hij toch een lijn. Nou ja. Ik doe dan nou Ctrl Z. Ctrl Z. Dan heb ik weer een originele situatie staan. Uh, maar daar moet je ook wel een beetje mee spelen zonder het te uploaden. Dan weet je niet in ieder geval dat je iets ja, kunt doen daarmee. De Q die is het vierkant maken van een uh, gebouw. Je ziet hier staan. De Q, ja. Warm loodrecht maken. 90 graden hoeken. 90 graden of 180 graden. Je hebt hier een stukje driehoek. Uh, wie er uh, ben gekomen is, maar je weet zeker dat die vierkant is. Dan druk je op de sneltoets. En dan maak je een vierkant gebouw van. Alleen niet hoe die wat te liggen. Maar dan heeft hij geval wel een vierkant gebouw gemaakt. Die noot er tussenin gezet. Die haal ik weer weg. En eigenlijk de gereedschappen, een klein beetje knap toevoegen. Ja, dat kan. Maar ook... oh, dan kun je het coördinaten ingeven. Oh ja, ik gebruik het uh, niet. Hebben er nog meer wat we kunnen doen? Hier, deze stappen. De lijn volgen. Ja, dat is ook wel leuk, maar dat is voor later toepassingen. Hoppel aan de weg. Kun je ook een merge doen? Ik maar voor dat je hier een, een lijn hebt lopen wat je als weg hebt aangemaakt die je eindigt hier en je wil deze noot lijmen met die noot. Wat ik dan doe, is deze noot selecteren en ctrl-toets in indrukken. Op dat moment de tweede noot selecteren, dan heb je twee nootjes geselecteerd. Op dat moment de M van Merge noot samenvoegen. Dan zegt hij, ik heb hem nu samenvoegen en we verlijmen met elkaar. En als ik de G-toets, die noot in doe. En als ik de g-toets aanraak, hij zit niet verlijmd dus, maar als ik de g-toets aanraak, dan is hij weer een gloed. En dan zegt hij van goh, moet ik twee knopen van maken? Of moet ik uh, uh, één knoop gebruiken? Normaal zou je beide knopen doen en dan ook. Als dat doet, dan zegt hij op een gegeven moment, hij is los en je hebt maar twee knopen met dezelfde draaisirkel, circle, circle. Aan die en aan die uh, dat wil ik niet. Ik zeg weer merge. Ik wil, ik wil hem met uh, de g-toets, had ik al gezegd, Wasmaken. Ik wil een bestaande knoop wasmaken. Dus op dat moment dan zegt hij nog gewoon, ik uh, hier aan vastplakken en daar niet. Dan zou hij eigenlijk daar aan vast moeten zitten, maar dat kan misschien ook nog wel Ik oefen nou gewoon een beetje om te kijken wat er gebeurt. Om het een beetje te laten zien. De g-toets hadden we gezegd. Een nieuwe knoop was maken. We hebben dan? Nou, heeft hij hem wel aan dat uh, stukje gehouden? Deze, deze weg. Ja. Ik druk nu weer uh, in dit geval uh, ongedaan maken. En ik ga weer terug naar de basis waar ik gebleven was zonder dat de mutatie verricht is. Ik ga weer origineel. Ik ben weer bij het begin. Uh, even kijken of er nog meerdere eentjes zijn wat relevant kan zijn. Overlappen door gebieden, samenvoegen. daar moeten we eens een keer mee oefenen. een polygoon aanmaken, ja het, het is wel relevant, maar op dit moment wil ik dat niet gaan uitleggen. Uh, alles selecteren, bokkeuze, ja dit is ook wel leuk. Uh, stel nou voor je weet niet hoe het heet, en je wil het wel je hobby maken. Want je hebt een noot aangemaakt. dus deze noot die ik nu gemaakt heb zonder tekst. S-toets laat ik uh, de muiskouze veranderen. En ik zeg op een gegeven moment uh, een voorkeuze. En ik zoek eigenlijk een... Een water. Een water. In dit geval is het een waterreservoir. En wat voor soort is het? Het is een uh, wateropslag van een bedrijf. En dan zegt hij van goh dat is leuk, maar dat kan eigenlijk niet op een losse nood. Want als ik deze selecteer en ik draai de validator, en dit staat hier, die zet ik daar aan en ik draai de validator op die geselecteerde nood, dan zegt hij een waarschuwing. Land uses reservoir op een knoop. Zo moet het getekend worden als een gebied, dus als een, een polygoon. Dus als ik nu dit als back -in, als afslow back heb en de nood wijzer, ik selecteer nu deze nood en daar zit aan de tekst. Die delete ik. Dan kan ik die even verwijderen, maar kan ook met de delete-toets. Ik ga nu selecteren en ik ga nog een keer naar voorkeuze. Ik ga nog een naar water. En ik ga kijken naar het reservoir. En waar ik gezegd heb dat het een wateropslag was. Dan heeft hij nu ingetekend als water. Als zijn land use is reservoir. En reservoir type is water storage. En we hebben dat niet. Hier staat helemaal geen waterreservoir. reservoir. Dus het is alleen maar een voorbeeld. En hij zoekt uh, is rond. Met de O. Uh, ja natuurlijk uh, uh, in, uh, in een cirkel met uh, vier notes. Uh, daar maakt hij een vierkant van, dat is niet zo moeilijk. Ik kan gewoon die... dat hij andere moet zijn met meerdere notes. Dan selecteer ik de contouren en dan zeg ik oh, en dan maak ik er een cirkel van. Of een Q en dan maak ik er een lijn van, omdat ik meer dan vier uh, notes zijn. Uh. Uh. Die moet Maak gewoon de vier notes. Hier. Ja, ik selecteer hem nu. Het is dus niet 90 graden hoeken. Als is nu Q druk, dan zie je dat hij echt wel uh, vier kan maken. Als noot uh, selecteer en ik uh, wil hem uh, verticaal hebben naar beneden. En ik wil hem nu Q. Dan zet hij hem ook verticaal naar beneden met Q. En ik zeg weer ja, alles ongedaan maken. Dat ik er bij de basis ben. En niks gedaan heb. Geografie. grenzen, correlaties, spotten. Balspotten. Ja, aantekeningen. Kijk hier aanbachten. Kijk hier eens dus rustig uh, een keer rond. Wat er van uh, voorkeuren zijn. Je kunt hier zoeken. Als ik een uh, fietsenstelling wil hebben. Bicycle. Het uh, so. klopt dat ik een, uh, in het Nederlands heb gezet. Uh, standaard ben ik in het Engels gewend, moet ik zeggen. En uh, waarschijnlijk ja, uh, zoek ik een, een, een, een fietsparkeerplaats. Hij uh, vertel wel mooi. Ik zoek op bicycleparken en vind een fietsparkeerplaats en ik wil die hij zegt van goh ik heb niks geselecteerd. ik ga hier een keer naar die faciliteiten, het geloof ik nee De voer. Of een zachting. ja inderdaad. Ik, uh, We hebben deze nog geselecteerd. die is rood. We gaan deze aanklikken selecteren. Dan zegt hij wat voor soort is het. Het is een uh, fietsenrek. De naam eventueel. En de capaciteit uh, in het rek kan ik hier fietsen. Algemene toegang. Nou, als die afgesloten is. Uh, in privéterrein, privé terrein dan kan het privé zijn met vergunning, met toestemming, uh, is die algemene toegang, ja, dat is openbaar. Betaald? Uh, moet je uh, uh, iets betalen binnen bepaalde tijden of wat dan ook. Wie de eigenaar is, uh, kun je hier neerzetten. Uh, wat de oppervlakte, wat de bodem is, uh, gras of uh, betontegels. Uh, news, of het uh, goed toegankelijk is, maar dat is, je kunt zover mogelijk, maar dit zijn de standaard dingetjes die je zou kunnen taggen voor een fietsenparkeerplaats. Dan zie je dus dat hij uh, uh, in onderzet, en, en de eronder zet, visualiseert, een icoontje van de fietsenparkeerplaats. Moet ik dit doet het ongedaan maken. Uh, hier moet ik maar een beetje een Afbeeldingen vergaat. Vensters uh, is ook niet zo relevant, dat zijn deze vensters die hier open staan. En als je relaties aan wil zetten, dan staat die hier aan. Staan we weer naar het kruisje. kruisje. En dan kunnen we aanzetten die relaties door relaties aan te klikken. Hier geopend. Uh, audio hadden we al gehad. Dat gebruik ik op dit moment niet, maar je kunt, ja, audiobestanden die uh, misschien wel geo gelok gelokkeerd zijn uh, hier inladen. Dat je de volgende markeringen zoekt en afspeelt en sneller, uh, ja, hier kun je zoeken. Uh, ja, Dat is algemeen. Uh, dit is eigenlijk uh, hoe je uh, OpenStreet voor Yassam instelt. En ik hoop dat je uh, er iets aan hebt. Heb je vragen, stel ze gerust. En dan lees ik ze en dan zal ik ze beantwoorden als ik tijd krijg. Dankjewel voor het kijken.